De kapper boys, voilà. <lacht> Welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Adam Lol. Jullie hebben gezien aan de titel in. We gaan vandaag de McDonald's bellen en gaan vragen van hey, mag ik daar langs komen met de fiets. Voor de mensen die me volgen op TikTok, ik ben naar een week geleden daar gegaan. Check even. Nu wij geen geld hebben om een auto te kopen, gaan we gewoon met McDonald's met de fiets, je weet toch? we gaan eten bestellen met de fiets. We gaan even ruzie maken met de vrouw, daar dus content maken. Als je de hele het... tijd. Video wil checken, check we zeker met TikTok Adam lachstripje YouTube, ik Adam YouTube zelf, dat is op Instagram. Link in de beschrijving. Mooi, we gaan die bellen en vragen van: zal ik daar nog, nog een keer langs mogen komen met mijn fiets? Ja of nee, boys. Dus blijf kijken, vergeet niet te liken, te abonneren en uh, ja, gekke content, ja toch? Ja toch, boys? We gaan nu even bellen. Als jullie die zien. camera scherp stellen, je ziet de nummer. We gaan Ga nu bellen, je weet het toch in 3, 2, 1 We gaan. Nu bellen, man, je weet het toch een few moments later. Goeie kranten, man, je weet het toch. Hallo, wat? Boys, ik bel die Mickey's op ophanen. Wat is dit voor klantengedrag man? Willy Willy. een McDonald's van Bras gaat. Jullie hoerenmoeders, man. Wat is dit man? Ik ben gewoon een klant die wil vragen of dat kan, en ze gaan gelijk opnemen. Hey, goede McDonald's man. Pak McDonald's. En zo naar quick man, je weet toch. Dus, ik ga die gewoon bellen met man, zonder anoniem nummer. Want ze nemen echt. Als je met privé belt, denk je dat ze gelijk een prank is. Maar dit is gewoon een serieuze vraag. Kom op man. Kijk, ze vragen dat TikTok en Insta. Ja, nu krijg ik dit weer. Goedendag meneer. Ik heb een, uh, een vraag. Ik ben laatst gekomen met de fiets. Uh, uh, bij de, je weet toch waar de auto's zijn? Als je met de auto's wilt bestellen, toch? De Mac Drive. Ik zeg meneer, uh, ik ben een paar weken geleden bij jullie gekomen. Bij Braaschaat. En uh, ik was met de fiets. Snap je? En ik wilde met de Mac Drive bestellen, maar dat kon niet. En waarom? Was dat kapot of nemen jullie geen fietsers aan? Nee, we hebben geen fietsers aan, want soms sensor werkt niet. Daarmee. blijft? Boys, kijk even goed naar mijn hoofd, man. Ik dacht van wat praat deze chino man. We kijken verder. Ja toch. Ah, maar ik heb geen auto meneer. Ik kwam met fiets, snap je? is geen probleem, geen probleem. Als je komt volgende keer, dan kun ik het wel fixen dan. Oké, is goed broeder. Dankjewel man. Alsjeblieft. Nou boys, het kan. Je kan met de auto deze man ik wilde zeggen je bent een illegaal fictie Nederlands, maar ik dacht, weet je wat, deze man is rustig met mij, je weet toch? Moeim, je kan, je vraag is geantwoord. Je kan gewoon met de fiets naar de mac drive. We gaan het de volgende keer nog een keer proberen, maar dan ga ik het op TikTok gooien, boys. Dus uh, je weet toch, man, like, abonneer of kou het van mij. Ja, toch. <middels>